We hebben in de inleiding al iets over metatags gezien en metatags die vertellen dus iets over de pagina zelf. Die vertellen dat aan het programma wat de pagina vertoont. Dus in de meeste gevallen de browser. We zien dus de verplichte metatags die je altijd moet gebruiken. De meta charset tag en de metaviewport tag voor mobiele apparaten. Maar er zijn er meer. We gaan eerst naar deze twee kijken, Description en Keywords. Veel mensen betwijfelen of je deze metatags nog wel moet gebruiken, want ze zijn zeg maar een beetje ouderwets. Ze zijn speciaal bedoeld voor zoekmachines en ze zijn in het verleden vaak misbruikt. Maar wie kun je het beter vragen dan Google en Google beveelt toch aan om ze nog te gebruiken. De description die een beschrijving geeft van de pagina, dus bij name geef je aan waar de metatek over gaat en bij content geef je de waarde aan, dus bij description geef je een omschrijving, dat kan bijvoorbeeld maximaal 70 woorden zijn, dat kan best een verhaaltje zijn, maar niet al te lang. En bij keywords dan zijn dat een aantal sleutelbegrippen en die scheid je dan met commas. Dan zijn er nog meer metatags die je waarschijnlijk niet zelf zult gebruiken, maar die je wel tegen kunt komen. Dat is de author, nou dat is de auteur van het bestand. De application name, wat in feite alleen gebruikt mag worden volgens de specificatie als het echt om een webapplicatie gaat. Dus niet om een gewone website. Deze naam die zal vertoond worden als je op een mobiel apparaat het icoon ...van de webapplicatie op je desktop plaatst. Dan zal dat de naam worden van de applicatie. Het is ook nog meta name, de generator. Dat is het apparaat wat de pagina gegenereerd heeft. In dit geval zijn wij dat zelf. En dan mag die niet gebruikt worden, maar deze kan dus wel gebruikt worden... ...door bepaalde web editors. We zien hier als voorbeeld Dreamweaver staan. Dan is er nog een veelgebruikte meta-tag en dat is de meta-tag robots. De name is robots en de content is dan bijvoorbeeld index en follow. De komma ertussen. Dit betekent dat je wilt dat de pagina geïndexeerd wordt en dat de links die in de pagina staan gevolgd worden door de robot. Je zou ook kunnen zeggen dat je wil. Dat de pagina niet geïndexeerd wordt en dat je wel de links gevolgd wil hebben of met nofollow dat je de links niet gevolgd wil hebben. Dus dan wil je dat die robot helemaal niets gaat registreren van je site. Tenslotte zijn er ook nog een ander soort meta tags die je kunt tegenkomen. Dat is de meta http equiv tag. Dus die http Equiv is dan het attribuut wat in de plaats van name staat. Je zult deze niet zo vaak tegenkomen, maar ik wil er toch eentje laten zien en dat is de refresh, die ververst de pagina. Dus het attribuut is HTTP-equiv met de waarde refresh en dat zal de pagina verversen. En dan de content, de waarde, dat is het aantal seconden. Uh, wachttijd voordat hij refresht. hier is dat 20 en eventueel kan er dan ook nog een url worden opgegeven waarnaar de pagina verwijst het is dan niet alleen een verversing van de pagina maar in feite een doorverwijzing dit soort metatags zul je niet zo vaak tegenkomen ze worden niet zo vaak gebruikt maar dit is in ieder geval één voorbeeld ervan